We hebben dit jaar een zeer warme zomer achter de rug. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van Europa en Noord-Amerika. We hadden te maken met extreme hittegolven en veel hitrecords zijn gebroken. Onderzoek van de WMO heeft uitgewezen dat deze droogte en deze hitte zeer nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. En dat zit zo. De verwachting is dat we steeds meer met droogte en hittegolven te maken gaan krijgen. Tijdens een hittegolf is er sprake van een hoge druksituatie met veel zon en weinig stroming. De atmosfeer is als het ware stabiel, waardoor de luchtvervuiling op dezelfde plek blijft hangen. Denk bijvoorbeeld aan de smokwaarschuwingen. Door die extreme hitte en droogte neemt het aantal natuurbranden toe. En tijdens die branden wordt de lucht sterk vervuild. En die luchtvervuiling heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor het ecosysteem, maar ook voor de gezondheid van de mens. De toename van hitte en droogte is onderdeel van de klimaatverandering. En de belangrijkste veroorzaker van de klimaatverandering is de mens. Dat is wetenschappelijk bewezen. Door verbranding van fossiele brandstoffen is er een enorme toename van CO2. Die stof zorgt voor een versterking van het broeikaseffect, Een soort warme deken om de aarde. Daarnaast komen bij de verbranding van fossiele brandstoffen stikstofoxide vrij. Die kunnen reageren met zonlicht en zo ozon- en nitraaterosolen vormen. En die hebben op hun beurt ook een negatieve impact op de kwaliteit van het ecosysteem. Zoals bijvoorbeeld schoon water of biodiversiteit. En voor al dat handelen worden we als het ware gestraft. Er wordt dan ook heel passend gesproken van de term climate penalty. Onthoud die term goed, want hij zal de aankomende jaren steeds vaker worden gebruikt. Honderden miljoenen mensen op aarde wordt deze klimaatstraf opgelegd. De luchtvervuiling heeft hele nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks zelfs circa 7 miljoen mensen sterven aan de luchtvervuiling. En dat effect is verreweg het grootst in Azië.